Het Hagenziekenhuis, dat ben ik. Ik ontmoet patiënten op bijzondere en kwetsbare momenten in hun leven. Ze geven mij hun vertrouwen en ik geef hen de best mogelijke zorg en aandacht. Binnen ons topklinisch opleidingsziekenhuis kun jij je echt onderscheiden. Met verschillende opleidingen, afdelingen en disciplines is er keuze genoeg. Samen bedenken we wat jij morgen kan doen. Vanuit jouw talenten en ambities. Iedere patiënt is uniek en dat geldt natuurlijk ook voor collega's. Die veelzijdigheid maakt ons wie we zijn. Samen maken we het verschil. Haga zijn we samen, jij en ik. Nuchter en serieus, maar ook met een lach. Ik sta voor je klaar als het nodig is en ik neem de tijd voor je. Jouw verhaal doet ertoe. Ik ben Haga. Ik ben Haga. Ik ben Haga. Ik ben Haga. Jij ook?